Now I'm right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5LSPDWAR en morgen, zoals jullie inmiddels wel weten denk ik. Uh, en vandaag is het eerste kerstdag als ik het goed heb. Ja waarschijnlijk wel. Ik weet die datum is allemaal niet. Wat erg. Um, in ieder geval. Fijne kerstdagen alvast, uh, morgen kunnen we natuurlijk ook genieten van een video, dus zeker gewoon weer. Vandaag staat dan volledig in het teken van de popo, um, politie. Dan vervolgens uh, zullen we morgen het OP doen, hoe wij dat noemen, of ik dat noem en meerdere mensen. Het personeel en dat klinkt misschien een beetje onderdanig ofzo. Maar nee, dat is gewoon de ambulance, de brandweer, misschien wel Rijkswaterstaat, uh, noem maar op. Maar vandaag zijn in ieder geval extra lang in het teken met deze vier waggies. En met Kim, die komt er ook nog bij straks. Uh, we zullen even kijken welke auto's Kim pakken en welke auto's Wim pakt uh, Welke auto's Kim pakt en welke auto's Wim pakt Niet pakken, zei ik, ik weet niet waarom Ik heb gekozen voor de B-klasse, de Touran 2016, de Vito en de Audi A6 En waarom? B-klasse, ja, toch wel een nieuwe auto van de Nederlandse politie De Touran, waarom? Omdat ik hem mis, ik heb hem al lang niet meer gebruikt, denk ik De Vito, waarom? Ja, gewoon ook Nieuwe auto van de politie, gaaf ding, toch wel En de Audi, gaaf ding, nieuwe auto van de Popo, politie in ieder geval. Uh, waarom geen motor of zo? Want je hebben we heel lang niet meer gezien. Nou ik denk. Kijk eens naar het weer. Ik denk niet helemaal dat we dan over realistisch praten. Als je nu met de sneeuw. Sneeuw op straat ook. Met de motor gaat rijden. En dan uh, kunnen jullie zeggen. Jawel maar het is leuk. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen komen. Nee wat de fuck doe je. Want het sneeuwt het vet. On, realistisch dislike alles. Maar ja dislike maar lekker boeien. Maar eigenlijk heel vrij weinig. Uh, in ieder geval laten we de straat op gaan. En we gaan eens kijken. Zullen we gewoon. Een getal onder de uh, uh, random, weet ik veel, random uh, number picker. Even snel, random number generator. Even kijken. Van 1, max 4, genereer 3. En <laughs> nu weten we niet vanaf welke kant. Vanaf links. Dus Wim gaat beginnen met de Vito. En daarna gaat Wim uh, met genereren twee. Dus Wim pakt de middelste twee, Kim pakt de buitenste twee. Het hoort al nacht, dus laten we lekker beginnen. En we gaan dus beginnen met de Vito. Uh, we moeten ons nog inmelden, geloof ik. Laten we dat ook maar eens doen, want anders kunnen we nog lang wachten. Uh, vanavond gaan we buikjes helemaal vol eten. Uh, ga je dat niet doen? Laat het maar even weten in de reacties wat jij dan wel gaat doen. En uh, Als je moet werken, sorry daarvoor. Het uh, hoort er inmiddels ook of, inmiddels Het hoort er ook bij, helaas. Um, daarom staat deze video ook wel lekker om 10 uur s ochtends online en die video van morgen natuurlijk ook. Zodat jullie lekker lang kunnen genieten. Ondanks dat um, ik net alles al een beetje heb getest, zullen we het nu nog eens doen. Oranje, yo, die werkt wel hè. En zoeklicht geloof ik. En eens volgen. Zoeklicht zal dan wel dit zijn. Oeh ja, lekker man. Oké, okay. uh, deze auto's die spannen dadelijk, maar we weten welke Wim dadelijk nog moet gaan pakken. Um, dus we zijn vertrokken, oranje gaat uit en we gaan kijken wat het ons gaat brengen. Hopelijk veel uh, gezelligheid op de eerste kerstdag. En ik krijg... Uh, ja, maar dat hebben we snel gefixt. Load plugin, LSPD, LSPD first response en force duty. dat is niet goed, dat wil ik niet de eerste melding van vandaag, een verdachte van een hit en run en dat wil zeggen, iemand heeft dus een aanrijding veroorzaakt is daarna doorgereden en die rijdt mij hier al je voor voorstadaan is hier de, ja, alles is dicht wachten tot het rode licht gedoofd is geldt ook voor de hulpdiensten lijkt er vandoor te gaan uh, meteen twee keer rood, krijgt hij sowieso wel bij op dan drie keer rood lijkt mee te gaan werken, mag volgen. Niet tegen die paal aan rijden nou oké okay. goed rijden we wel maar tegenaan heb ik het tenminste snel te pakken als je weg wilt rijden wat doe je nou goedag ja die gaat er vandaan. oh ik komt nog weg ook oh het is rechtdoor ik wil dan naar rechts gaan ja Begin meteen achtervolging, negeren stopteken. Ja is het nou negeren stopteken? Want hij negeert hem niet, maar hij gaat gewoon er vandoor bij een staande houding. Is het dan achtervolging negeren staande houding? Of achtervolging negeren stopteken toch? No. Ik wil niet meteen de hele Vito kapot maken. Maar dat gaan we dus wel doen nu hè. Oh, wat Hij uit, ik kom er gezellig ernaast zitten. Ja, nee, ja, toch wel, nee, ja, nee, ja, ja, ja, ja, ja, ja, stap in, stap in. Nee. Oeh, ik had de deur open. Ik dacht, ik ga daarnaast zitten en dan duw ik hem zo uit de auto. Beetje gta staal Oh, wacht, dit is GTA. Uh, maar, dat werkte niet. door het midden, dat lijkt me niet oh. handig om daar te gaan buiken hier weer wel omstander hier ja. oh Uitstappen, uh, ja lekker. Ik ben aangehouden door de kerstman. Ik ben niet te lang verplicht, je hebt recht om advocaat. Staan blijven, omdraaien. Handen op terug. Heel goed. Je wordt verdacht van doorrijden naar aanrijding. Na een aanrijding. En wat in godsnaam deed jij nou net? Heb je je handboek nou losgemaakt? Ik wil net zeggen. Even snel vergeren. Denk ik. Niks. Ja. Je voertuig is in beslag genomen. Ik heb niet kunnen verjeren wat hebben we net gedaan? Oh nee. Oh. En we gaan meteen door naar de volgende achtervolging in het park dat we zou zijn geschoten ja schoten gehoord hoor op de collega's collega's zitten vuurgevecht met de verdachten in een busje blauw busje als ik het goed heb ah ze zitten achter de collega's aan Ja. ik hoor nog niks van de collega's dat ik een spoedassistentie wel verwachten ben nou bij mij ook geschoten? Nog niet. Ik heb een van de schutters uitgeschakeld. Uh, een van de schutters is uitgeschakeld. We met spoed eenheden deze kant op. Collega's worden beschoten, worden aangevallen. Uh, graag een ATD, je ziet op deze kant op. Oh, wij worden beschoten merk ik niet was. Dekking zoeken, dekking zoeken. Oeh. Nog een schutter uitgeschakeld. Er wordt geschoten, wordt geschoten vanuit het busje. Schuilen achter deze boom. Op. Worden geraakt, worden geraakt. Verdachte stap uit, verdachte stap uit, twee verdachte stappen uit, de andere. Let op vuurlijn, let op vuurlijnen. omhoog, staan blijven. Ze schiet hier echt kapot, hè? Oeh. Netjes, boys. Wapens bergen. We hebben er. Meerdere uitgeschakeld. We willen maar een ambitje deze kant op. Zijn er gewonden van de politie? Ja, mijn collega hier. Collega neer, collega neer. Oh, is dat? Even de collega hier uit het busje halen. ik ga het busje vast laten afslepen, we hebben we hier wel meer werkruimte voor de ambulance collega's die gaan schieten hè? ik dacht het al nog een slachtoffer erbij, heerlijk ik hoorde ik uh, ambulance Ik sta er net op mijn heen. Ja, dat is veilig, kom maar. Zet de groen aan, heel sterk, want ze zijn eerste plaats. Even stoppen. Ik denk dat ze iedereen nu wel hebben. En dat betekent dat ik je weg ga. Ik bemoei me niet mij. Zeg je dan vast. Oh, platteband. Wat doe je dan? AMB bellen. Of uh, toch niet? Poef. Geweldig man. We gaan door in ieder geval, wat komt daar allemaal achter mij aan? 1, 2, 3, 4, wat zijn dat allemaal? Aha! Oké, okay. er zou een uh, moordenaar zijn gespot. Hij wordt in ieder geval gezocht voor homicide en dat is gewoon moord. En hij zou je zijn gespot om het hoekje. En dat gaat fout. Ik weet niet waarmee de moord is gepleegd, dus ik weet ook niet of. Uh, zware vesten aan moeten doen. Misschien is wel mijn knuppel Denk daar maar eens over na. Maar wat ik wel weet is dat ik gewoon dik AT wil laten komen. Want ze lopen dan met centrietjes en nemen altijd wapens bij zich. Zie je? Ik zie nu al wapens geloof ik. Ja, een heel groot wapen zelfs. Shot kunnen Oh, ik schom me kapot. Oeh, oeh, deze kant op, hoor? Je ziet je alles, uh, maar me niet uit wat komt als er maar iets komt. Hallo. Ja, daar komen ze. Maar de verdachte rennen natuurlijk weg. 5, ik ben onderweg. Wat zijn dit voor wapens? Die zijn enkel keer dodelijk, geloof ik. Deze eerste, deze eerste, pak ze, pak ze, pak ze, pak ze. Help! Help! help. Nee, alade, oeh, alade. Oeh, die was raak. Nee, de verdachte is... Echt super snel weg, die is met een auto weggereden. Die zijn we kwijt, denk ik. Laten we hem maar liggen, oeps, ik krijg er overheen of is de deze hier nou achteraan gereden at ik hoor ze weggaan de uh, verdachte had uh, mensen bij zich die uh, ons aanvielen met vuurwapens dus en zelf is hier inmiddels vandoor gegaan maar hij rijdt op dit moment niet meer zo hard of rijd ik nou super hard dat kan natuurlijk ook maar we komen dus weer in de buurt van hem of haar die rijden ze hier daarachter in een auto dus blijkbaar een auto gestolen of een vluchtauto gevonden of klaarstaan staan iets stoepbrandje mee pakken ja keurig richting brandweer langs brandweer richting snelweg ja pas precies jo ja nu gaan ze wel snel hoor en jij verpest het weer voor me natuurlijk. Ze gaat, hij of zij gaat de snelweg op. Oeh, ja, keurig. Past ook precies. Snelweg op de brug uh, op. Ja, Daar gaan we niet meer bij kunnen houden denk ik. Als je eenmaal weg bent, uh, die brug op. dan gaat het heel snel ja. verdachte kwijtgeraakt hopelijk zat de DSI hier nog uh, achter maar ik betwijfel het in ieder geval ons busje is goed toegetakeld maar beter dan dat wim is toegetakeld op kerst met kerstmis dat het wel erg zuur voor hem zijn uh. gaan we door naar de volgende melding peddy theft oftewel een petrol theft oftewel een uh, wegrijden zonder te betalen als je net hebt getankt en dat is een redelijk afstandje even wat sneller achter zetten want het moet van de het wet eraf komen van tanks eraf afkomen. dit is hem hallo vertel ik kan niet blijven zitten nee oké okay. ah. nee hallo agent uh, bedankt dat je er bent iemand is net weggegaan zonder te betalen het is al een moeilijke tijd uh, uh, nu en uh, het is al een moeilijke tijd al zonder deze boeven laat staan tot ze nog iets jatten Ik heb wel camerabeelden van ze. Nou gaan we eens kijken. Nee, dat is hem niet. Nou, oh, dat is een oude vrouw die is gewoon vergeten. Oké, okay, een zwarte dingen Of donkerrood of zo. Een donkere kleur in ieder geval. Ik ga een kijkje nemen. Oh, welke kant ging ze op? Oh ja, precies. Uh, daar, toch die kant. Oké, okay, dankjewel. Nee, black was het, een black colored. Baller. Ja, maar lekker. Dat ging even helemaal fout. Hier rijden er twee ballers achter elkaar, kan het? Nee, het zijn twee Volvo's. On, um, on Oeh, die rijdt de snelweg op. Of die zit op de snelweg. Ja, ja, ja, ja. Zoef. Hoe kun je hier veertig rijden, man? Ja, nu is Schokkers eraf is gegaan, of niet? Ja, zie je hoe. gevaarlijk. Oh, oh, oh, geweldig. Oh. hier rechts op gegaan, links is vrij, nu wel. En dan is ze hier links op gegaan. Zou die zwarte auto daarachter zijn? Nee, is geen ballen in ieder geval. Of dus wel? Jawel, dus wel. Stop voorstel dan. Gaat er vandoor. Dat is misschien toch een bewuste actie geweest. Kom maar even uitstappen niet zo gek doen gewoon meewerken ik ben aangehouden diefstal van uh, brandstof en dus niet de antwoord verplicht je rechter maar advocaat het voertuig is in beslag genomen en er komen meerdere bekeuringen inclusief nog gewoon de, het bedrag van de brandstof rent ze nou weg ze rent weg uh, pak ervan waarom rent ze weg maar eigenlijk vrij weinig verrekken naar bureau tenzij alles nu crasht omdat het transport niet snapt tot uh, dat ze weg is gerend. Oh, nog snel een verranje mee pakken we gaan hier links op 12.01 dat 12 in 12.01 en dan gaan we de toerant pakken Oeh, dat scheelt er weinig. We zijn nu toch in de buurt van het HB. Of van het bureau in ieder geval. Het zal niet het hoofdbureau zijn. Hoop ik dat de het er wat beter afbrengt dan de. Hij hey, bekkes. Dan de Vito. Want die is uh, afgeschreven denk ik zo. Oh ze staan er ook echt nog. Ah oh, nee. Een toeval. Ah, er staan meer de toerans al klaar. Ik kan pakken welke ik wil. Oké. Okay. Dan pakken we deze. Oh, hij kruist mooi. Ook al bij het politiebureau. Maakt wederom niks uit. We gaan uh, weer verder. Toer aangepakt, we zullen even voertuigcontrole doen. Zo, en weer een zetbaar. Nee, nee, ik wil me hier niet mee bemoeien. Ga weg, ga weg. Uh. Ik krijg precies dezelfde melding, dezelfde locatie geloof ik. Uh, wederom een diefstal van brandstof. Ja, is alweer dus gestolen. Bij de beste meneer van het tankstation. Arme man. Waarom gaan jullie niet even daarheen? Het hele bureau staat hier vol man. Ze zijn lekker kerst aan het vieren met z'n allen zeker. Daar staat hij weer hoor. Goedendag dag schotel. Vertel. Moet ik weer uitstappen. Hoi, daar ben ik weer. Jij ook weer. Hey of ze wat toekjes te lang. Ik ben net geweest man! Ja hij zegt het al, mensen denken dat het brandstof gratis is deze dagen, ja inderdaad. Oké. Okay. Ja, oké, okay. je hebt ze weer op film, helemaal goed, ik had het ook niet anders verwacht. We gaan een spieken. Ongeveer dezelfde auto hè, baller 2 geloof ik. Of een baller, niet 2. Een baller. Baller 2 is die gave auto die echt lijkt op een. Ja zie je? Die echt lijkt op een uh, uh, Range Rover of, uh, of zo Of de Evoque vind ik hem wel lijken. Of de Vogue. Oh, is nog in de buurt. En... Hetzelfde dus als net. Alleen nu zilver van kleur. Ergens in de omgeving van hier. Ergens de snelweg hierop. Oh, let op je. Yeah. Hij ja, gaat snel. Laat ik hier rechts te nemen. Hoop ik, geef even snel locatie. Oeh, links. Wat een boef. Ah heb ik weer gemist Of hij de afslag nou nam. Nee. Ofwel. Kut, ik denk dat dat is. of dit freeway. Uh. even de tijd nemen om snel die route te bekijken uh. hoe kan dat überhaupt ik denk niet dat hij eronder zit of ik nu wel de moet gaan, maar dan kan ik hier geloof ik wel af. Ik ga maar even doen. Stop. On... Ja, maar jezus hè? Hey. Dit gaat weer een lange worden hoor. Je bent je tien minuten achteraan aan het knallen. We hebben ons zelf even toestemming gegeven. What the fuck In, uh, hoe is die daar zo snel gekomen? Het zijn we aan het racen jongens? rijdt daar of zij. gevonden. Oeh, die had toch een... Ik weet niet meer, volg ik ze nou wel of niet? Nee. Ja maar godverdomme. Er staat niet. Nee, uitstappen. Ik heb hier geen zin in nu. Je bent precies dezelfde vrouw. Nee, jij bent insane hier. Wat? Uitschelden? Pannenkoek. Ik ga niet verzetten. Hier komen. Je gaat niet instappen, dat kun je niet doen. Je kunt niet zomaar instappen, gek. meteen een kijken naar bij een dronken persoon nou oh, je mond toch eens vrouw ja dank je. Hoi. melding uh, nummer weet ik veel hoeveel dronken persoon op straat die altijd gezellig die kerstdagen lekker een glaasje drinken erbij waarom staat daar een motor Maar ja, we moeten natuurlijk niet dan dronken over straat gaan lopen hè mensen, dat snappen we allemaal wel. Lijkt daar achter op de stoep te lopen. Alles onder de controle. naderen vanaf uh, lopend. kan meteen mijn vuurwap trekken. Als hij ook zijn vuurwapen trekt. Schoten los, schoten los. Dan stent ze deze kant op. Waar is hij? kan een motor. Zit nu achter de bomen en loopt op straat. Nee, achter de auto. Zit een vuurgevecht met hem. Collega's naderen. Ik voel me schuldig voor de eigenaar van dit voertuig. Hij is neer. Vuurlijnen collega's, vuurlijnen. Er zijn geen ene meer nodig. Wacht uitschakeld. Kunnen we hem op gaan pikken. Hallo, bedankt voor de komst, joe fijne feestdagen. Er komt nog een busje aan hoor. Dat zijn toch altijd wel de leukste collega's die wat te laat komen. Die denken nog eerder van ons kerstdiner af... opeten. En dan laten we dan ook maar eens komen. Met de shotgun nog wel netjes. Oh, ze komen meteen met 50. Allemaal super netjes, maar jullie zijn te laat. Maar, bedankt. Tot de volgende. Oh, wat de... Ja, 12. gaat weer. En kijken naar mij hoor. En hier loopt er iemand met een mes. Wat een gezelligheid met kerstmis toch allemaal. Oeh, die heeft een mes inderdaad. Hallo, blijf even staan. Laat de mes even vallen. Wat je ook gaat doen, ik ga het je tezen als je niet mee werkt. Mes laten vallen. laten vallen. Heel goed. Op knieën, mes weg. Zo, en zonder enig geweld is de verdachte aangehouden. Zo kunnen dus ook mensen met kerstmis lekker gezellig tegen elkaar zijn. Oh, dat is niet zo gezellig. Kidnapping, Shot fired ook nog wel. Daar We hebben een beetje home alone uh, praktijken. Ook al heeft dat daar helemaal niks mee te maken. We gaan meteen wat door. Het is echt feestachtig druk met kerstmis er is dus net een voertuig weggerijden voor de mensen die het helemaal hebben gemist met uh, iemand erin en met minimaal twee personen erin waarvan eentje niet vrijwillig in dat voertuig is gestapt oftewel die is uh, ontvoerd ik weet niet echt het verschil tussen kidnapping en ontvoering. Misschien dat uh, de een, uh... Nee, laat maar. Ik zou zeggen, de een is van een kind, een jonger persoon, en de andere is... Um... Of is het... Well, misschien is het wel gewoon, de ene is Engels. En de andere is... Wacht, is hij nou snapt? Ja, is ontsnapt. Ja, dat was, ging maar wat uh, te snel. Uh... Kidnapping zal we gewoon in het Engels zijn en uh, ontvoering in het Nederlands, Ik weet het niet, maar ja, het zal wel. Anders is het stil. Ja nee. Dom van me. Maar ja. Nee, heb ik nu geen zin in. Hoe laat is het eigenlijk? 15 25 Dan zullen we met Kim weer de nacht in gaan denk ik zo. mijn stopteken natuurlijk niet als ik zo uh, niet in zijn spiegel zit. Oh die is ook op... oh, een pannen. Nee, Cool Blue doet het niet. Je moet goede reclame maken voor Cool Blue. Stop daarom maar. Kom, niet draaien daar, dat kun je niet draaien. Je bent geen trein. Auw. Ik moet eigenlijk gewoon dit opsturen naar Cool Blue en dan vragen om het te goed bon omdat Cool Blue busjes mij aanrijden. Zal ik dat doen? Doe we gewoon. Blijven staan. Blijf even staan, kom up. Ja, blijf je nog staan of.. Oh, hij is best snel. Maar weer is sneller. Zo ik hem slaan? Nou, hij wordt al aangereden maar. Ik ga jou tees als je niet meewerkt. Jij ja, reed mij aan, ik tees jou. Ja. Zullen we dat afspreken? Nee dus. Maar dit is een betere oplossing, ja. Goed, je bent aangehouden. Je bent niet te antwoord verplicht. Je bent recht op een advocaat. Wil je daar gebruik van maken? collega een assistentie. Oh, een boot. Oh, er kwam een politieboot en hij was weg. In de ocean. Nee, we zijn niet in de ocean. Vandaar dat er een boot kwam, denk ik. Nog een transportje deze kan op. Nou, dat lijkt dan meer Oh oh oh oh. Rijden, rijden, rijden, rijden, rijden. Zo iemand rijden die gewapend is. En die vloog me daar even de tunnel in. En als we deze hebben afgerond gaan we naar Kim. vuurwapen pakken, uitstappen beter gevecht, uitstappen, oh wat doe ik, wat doe ik, wat doe ik, nee verkeerde, uitstappen, handen omhoog, wat doe ik allemaal? Ik kan niet, ik kan niet, ik kan niet, ik kan, ik kan maar vuur. Ik wist dat dit ging gebeuren. Oeh, dat was bijna het einde van Wim. Uh. Je ziet gewoon dat dit gaat gebeuren, of je zag het gewoon. Auto afslepen, haar afslepen nee wat aardiger en we gaan naar het hb en nu wel het hb of ja hb kunnen maar zo noemen maar het grootste politiebureau van de stad daar gaan we in ieder geval even heen en dat is hier dan weer om de hoek, want daar staat Kim ons op te wachten om de dienst over te nemen. En zij ging uh, of dan wel 1 of dan wel 4 pakken. Dus we gaan een random generator er weer bij pakken. En uh, random number generator. Even kijken tussen de 1 en de 4. Links was de B-klasse. Ik hoor hem al meer. Maar ik zie er geen. Dan komt hij hier links waarschijnlijk. Ook niet. Uh, links was de B-klasse, 4 dus 1. En 4 was de uh, Audi. Dus genereren is 4. We gaan beginnen met de Audi. En die staat dan heel toevallig hier voor... Oeh, sorry meneer Zwerver. Die staat dan heel toevallig hier klaar voor Kim. En Wim gaat dan lekker naar huis kerst vieren. Hé, hey, daar staat hij ook echt. Want toeval, ik ga even snel hier langs zo. Nou, ik zie jullie zo. Of uh, Wim zit jullie uh, na de kerstversfeer. En Kim ziet jullie zo meteen. En vandaag zijn we dan met elfje Kim. Uh, en daarbij komt hier een gestolen politievoertuig langs. Want die melding krijgen we meteen... Uh... Een gestolen Touran 2011, En ja, die mag je voor mij hebben hoor. Ja, dan, want dan krijgen we een B-klasse ervoor in de plaats. In in Collega's doe iets! Nee! Oh die is weer snel ja! Je komen, ik ga naast je zitten als collega's. Oh je komt er zelf uit. Dankjewel! Kom even blijven staan, kom nou. Zijn niet aardig. Kim wil gewoon met je praten. Of het een leuke gesprek is, dat weet ik niet. Maar we willen gewoon even praten. Ja, nu ga je op je smoel. Oeh, wat heeft hij in zijn handen? Ik dacht even dat hij even die mes had. Ja, wat ben je? Gewoon even een leuk gesprekje, samen. Zo. Oh nee, waarom stap je nou weer in? Ik wil uitstappen. Is hij dood? Heb ik hem vermoord? Oh, Kim even geen wapens. Ik heb hem bekneld tussen een muur en een... Zo maar een u voor een vraag, ik vind hem zielig. Maar we hebben wel geen wapens. Wepens. Pistol oh, Sorry het was een Flashlight Hij uh. weet dat ding, een nightstick Ambu komt deze kant op voor hem, en we hebben geen brandlussen. Voor het geval dat we die nodig gaan hebben Maar wel sneeuwballen, ja! Wordt wakker, sneeuwballen gewerkt. Nou, oh, sneeuwballen zijn op, joe Ja, doe je nog iets of? Rip. Let it slow me down. Deze melding is ten einde. Goed werk. En dat zijn hun ook. En dan gaan we lekker door. heeft alleen even geen kogel weer een vest sorry fuck shit. Ah zo maar wie heeft het wapen van de twee bedankt ah, rij is aan laat dat wapen vallen laat vallen ja ik heb mij wel een grote mond. Hoor. Laat vallen staan blijven handen laten zien waar heb je de wapen gedaan let op knieën op knieën Arm spreiden. Sof. het is hier collega's ja die hadden dat wat te laten You have the right to shut the up. Zo. Dat is echt een goede mond eh. Zo. zoveel eigenlijk, hè. Kim well, 125, ik ben onderweg. Ik wil dat wapen eigenlijk even en dat stopt geloven in his sok. Oh, daar komen hun weer. Haha! Een voor alle Een verdacht voertuig en recht voor mij. Los, Reiner. zo, verderop bij het tankstation. O, oh, veel geld. In spreekt de politie. Hey! Wat doe je nou? Wat schiet je op me? Oh, ze zijn met twee! Oeh ze zijn met twee, oeh ze zijn met twee, oeh ze zijn met twee. Laden. Daar sta ik was staak tegenaan, waarom kan hij bewegen? Zo, so, ik wil net zeggen. Dat is één. Dat is twee. Nee, eigenaar is dood. Twee eigenaar zijn dood. Oh, dus het is gewoon twee keer ingespond die melding. Ik wil net zeggen, ik heb nog nooit gehad dat tot, uh, tot er twee overvallers zijn. Ik wil dan even hier kijken. Kikeboe. Oké, okay. vaardig, wapensbergen. Ambu is aan zit hier nou aan, ja, als iemand verstopt. Nou, die Ambu duren maar wat te lang. Oeh, dat was wel heel... hard. Ja, daar komen ze met stotje aanrennen en daar zetten ze dan meneer. Helemaal topman. Right. Me nou, ah, je komt natuurlijk ook van mij. Dat is aardig. Oh shit. Nou, rustig. Dankjewel. Well, ja, lange dag, hè? Thanks so much. Dank je wel. Zonder van een mooie Audi om er kapot, kapot mee door te rijden. Of dood. Om er kapot mee door te rijden. Ja, wie heeft nog groen mensen? Ja niet in ieder geval voetgangertje. We komen net vandaan, maar we gaan nog wel eens kijken. Een... Oh, sorry, sorry, sorry. Collega's hebben een staanhouding van een voertuig en die willen daar een eentje erbij. Aangezien nou, we een mooie snelle Audi hebben gaan wij dat dan maar zijn. Hè? dat die Vito waarschijnlijk ons eruit zou rijden maar het ligt aan de handeling niet aan uh... Hoi. hoe gaat het vandaan nou, is... oké okay, bestuurder van ik was een uh, mobiel aan het uh, gebruiken of ik even erbij wil blijven oh, een snelle auto Ik ga rijden zwarte auto want dan moet hij tussendoor. De verdachte gaat er vandoor. Zie wel, die Vito rijdt je gewoon dik eruit. Sorry. Achtergrond de voet. Staan blijven. Oh, tegen de boom. Collega aangereden. Collega staat wel op. Samen blijven. Oh. <laughs> Samen blijven voor CT's. Dan gaan we het maar even zo doen. Blijven we blijven bezig. Je bent aangehouden en je gaat naar het bureau. Met een collega, niet met mij. Zoveel sirenes, stop En dan gaan we daar de laatste melding, nog even een verkeersmeldingje Een verdacht voertuig is verdacht voor gevaarlijk rijgedrag En het zou uh, het busje daarachter zijn en die reed net eruit geloof ik hè? Dat kunnen? Sorry We rijden wel super hard, dus daar moeten we mee opletten. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 2, 2, hotel, Oscar, Romeo 5, 8, 6. Hij is niet meer verzekerd of uh, geregistreerd. We'll en, oh wat doe ik nou? Uh, en het, ready. Ready. Hey. het rijbewijs van de bestuurder is verlopen wat ik zo, zo snel Oscar license ben. Uh, Ingevoerd. St blijf eens heel snel staan wat doe je nou? kom op, wat doe je nou? wat? het gaat niet wegrijden hè? even uh, voor duidelijkheid heb je gedronken? drugs gehad? ja, je mag eens blazen voor me En mag ik nog even een uh, spixeltestje afnemen? Heb jij een rijbewijs voor mij? Ik ben in ieder geval uh, niet de antwoord de die ik stel Die ik voor het zie ik Als dus je mag omdraaien ik ben aangehouden nee, Dat vroeg ik je niet zeg maar Nee ik zeg Arrest Omdraaien, al op je rug je bent niet te onverplicht, wat ik je net al zei en je hebt het recht op een advocaat. Busje gaan we afslepen en jou gaan we een busje hier natuurlijk voor laten komen. Voor jou gaan we een busje hier natuurlijk laten komen. En dan gaan wij naar de dichtstbijzijnde bureau en daar gaan we de b klasse pakken. Laten we afspreken dat ik jullie daar zo meteen zie. Uh, ja, nee, tot zo. En dan zijn we weer met de b klasse uh, we zijn echt lang bezig. Ik, moet dan, ik heb de Vito, de Touran en de Audi A6 achter elkaar opgenomen. Maar toen dacht ik van ja ik heb geen zin meer om nu de B-klasse nog op te nemen. Dus die heb ik iets later gedaan. Een dagje later. Uh, in ieder geval een uh, nieuwe dag dus voor mij, nieuwe kansen, dezelfde video. Maar ik had wel een stukje geëdit en ik vond het echt op super lang bezig waren. Dus uh, dikke shout aan de mensen die nu nog kijken en kijken nu nog. Laat even in de reacties weten. Uh, ik kijk nu met de tijdstip van de video nog. En je krijgt gewoon een dik hartje van mij. En, uh... Ik zag het niet. Ik was even. Uh, Ik ga het even Trouwens is het nooit hè, het is dat is verhoord. Hoi, blijven staan. Kom maar hier. Nee, nee, nee. Hoi. Blijven staan, hoi. Alles goed? Ik wil even uh, een identiteitskaart voor Tip je... Ik hem even. Moment, ik ben zo bij jullie terug. Ja, dat ben ik weer hoor. Uh, ja, het gebruikelijke. Hè? Als ze geen wapen pakken, dan zijn ze wel gezocht. Dus hij is hij wordt gezocht en ik denk dat ik Ik vertrouw hem yeah. niet, hè? ik vertrouw hem niet. Ja, ja, ja. Ik ga die Zit hij in je? Wacht even ja, nee, oh, ja, ja, het gespuiten is dan op. Zie, is het veilig in roei, Dan kunnen we door. zo neergeschoten. De ambulance is aan mij rijden. Ja, daar rijdt de ambulance. De dader is gevlucht. Maar voor het geval hij terugkomt en denkt van Ambu en politie, jullie gaan hem niet helpen. Oh, dat is gehoord. 6, Paul, 20. Medical aid requested. Respond code 3. Ah, ja. Copy that, ja. dispatch. Het is hmm. niet op deze locatie, een andere locatie, een heeft om ook medical aid requested, respond code 3. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. 6, all 20, medical aid requested, respond code 3. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. 6, all 20, medical aid requested, response code 3. En dit is geambi-gevoerd. Maar we so is gekregen dat is verhoord. 6020. Ja, 20. Yeah, you don't have to have a response code 3. Copy that that, op zoek naar het that is voor.. Ik all 20. Medical aid request is for code Copy that dispatch. That is verhoord. 6 all 20. Medical aid requested code 3. Copy that dispatch. That is verhoord. All twenty, medical aid requested for Sponco three. Copy that dispatch. Dat is right. I'm sitting in the doctor's Maar But what I have to do, is I have to stand op. Copy And that dispatch. That's the way. Eh... We're going to slide Six, all 20, 5, dat is verwoord. Nee hoor, ze zitten gewoon verkeerd. Ze zitten gewoon vast. Maar ik ga dit melding afronden. Want we kunnen 50 meldingen doen in de tijd dat we zit te zoeken. Dus uh, ik vind nu bij houden. Oké? Okay? Geen kenteken voor. Oh, even kenteken check, gewoon omdat het kan. Ik ga het volgende kenteken voor jullie nadrukken. 0, 1, India, Golf, Cuba, 2, 1. Een traffic violation. Procedure caution. Dat was zeker geen. Dus ik... Of die is verlopen. Hallo. We hey. En waar hebben we het? Goed, uh, het volgende. Je uh, hebt geen kenteken en je hebt um, een verlopen verzekering, dus daar ga je wel een keer voor krijgen. Doodje je nou. Naar een, uh... Ja dat dacht ik al. Mijn camera draaide niet mee maar ik zag hem in mijn ooghoek de bocht maken en toen dacht ik al die gaat hier was de eerste te plaatsen. Ik okay, ga even met de brandstofcollega praten. Hé, hey, wat is er aan de hand? Uh, goed om je te zien. Ik heb geen idee. Je moet met de bestuurders gaan praten. Oké, okay, nou dan gaan we maar met die andere praten. Hallo, hoe gaat het met de bestuurder van de motor? Nou, het ziet er helemaal niet goed uit. Uh, hij zal het wel overleven, maar hij heeft heel veel kritieke uh, verwondingen. Ik hey, moet hem nu naar het ziekenhuis brengen. Oké, okay, dit Goed mevrouw, ja agent. Vertel me alsjeblieft wat is gebeurd. Ik weet het niet, mijn uh, remmen werkte niet meer. Het was zo eng. Uh, ik probeerde echt af te remmen. Wat, wat bedoel je met je remmen werkte niet meer? Nou, ik heb dus de auto gisteren gekocht bij de autodealer. Hij zei met dat alles oké okay was met de auto, maar dat was dus niet zo. Uh, kun je me dat rest vertellen van de autodealer? Ja oké. Okay. LS supercar see. En ja, We gaan naar de supercomputer. Dan gaan we die piepo weer aanspreken. stil gaan staan voor een groen stoplicht, dan is eh, het helemaal groen verkeerslicht, hè, want ja stoplicht is eigenlijk groot. Eh, of ja, ik zeik daar niet over, hè, maar mensen zeiken daar het dus recht over. Hè. Het zijn meer dingen waar mensen op zeiken, dat ik denk van, wat fuck is je probleem? Maar ik word heel agressief overbeenzaam, dat moeten we niet doen. Gewoon eh, kerstmis een beetje... Kan ik je helpen agent? Nou, een van jouw auto's was betrokken bij een auto-ongeval een paar uurtjes geleden. Oh echt waar? Oh dat is heel triest hoor. Uh, nou het lijkt erop dat iemand de remmen probeerde manipuleren. Dus uh, kun je me daar iets over vertellen? Ik heb echt geen idee, het spijt me, maar ik heb uh, niet veel veel tijd. Uh, nou, ik wil een beetje rondkijken binnen. Nou, euh, het zal wel, oh, zegt hij. Dus ik ga nu naar binnen. Of oh ik sorry mevrouw. Zo, gevonden. Nou meneer, wat ik hier heb gevonden. Een ding om de remmen te blijven even uit die auto. Kom eens even heel snel hier. Je gaat niet uh, Kim aanrijden. als je nu Ja, dat dacht ik Even staan. Oké, okay, achtervolging te voetje. En.. Ik kan wel echt niet rennen natuurlijk, ja, dat wordt uh, een beetje voor. En een Vito, hierzo, je rijdt verkeerd, Vito. rijdt alsjeblieft, prio 1 Oh, krasje op een Vito, hij kan de maken als auto-maker. Staan blijven. En... Oh. mee werken zo niet dan krijg je deze schot iets oh ja, dat als we zijn deze kan op en dan gaan we er hier code 4 in Middelsau, so, no further units required Hi. hoi en houdie nee ik hoef die deur toch niet open En de laatste mijl van vandaag alweer. Maar ja, niet getreurd. Het is uh, niet de laatste mijl van altijd Natuurlijk. Ik vind niet getreurd. Misschien je Er zitten maar twee mensen nog te kijken. Zou je met een mes bezig zijn? En uh, we pakken hem even door het park hier. Ideaal, ja. Wie wat dan? Waar? Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Wie ook gaat steken? Wie gaat steken? Ah, ja, gaat steken. Nee, ja. Wil je even blijven staan? Je te vallen, kom op. Je te vallen, kom op. Je staat te op. Je staat te je Aangehouden. Als kan maar dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Misschien was de B-klasse wel het minst lange. Ja nogmaals, hè. Het, het is uh, heel lang video geweest. Morgen ga je genieten van de ambulance, de Grand Weer. Misschien wel rijk waterstaat. Uh, ik zou zeggen tot dan en zoals we altijd zeggen, joe. Nee, dat zeggen we niet altijd, maar uh, tot over twee dagen bij je Nee, tot morgen, wauw, Tot morgen. Hey, juju, ojo.